Kijk je naar een video en mijn geluid half uit, dat is lekker top. En uh, vandaag gaan we, ja, want het andere park wat ik had gemaakt, ja, jullie weten het. Ik hou van achtbanen natuurlijk, maar dat was echt een achtbanenpark. Kan je even je mond houden? Kan je je mond houden, zeg ik. Ik zeg, kan je je mond houden? Ik ben even bezig met dit intro. Ja! Nou, oké, okay, we bedenken wel niet. Um, dus we gaan uh, kaken en uh, we gaan dat. Ik wil dit willen doen. Dessert. Ah. Het is wel bijna cash, dus het lijkt me ook leuk om een keer een livestream, lange, een lekkere livestream te doen en dan lekker ja uh, yeah. lekker gewoon lekker spelen, Lek spelen, lekker spelen. We gaan deze doen. Weet jullie een leuke naam? Dan uh, mogen jullie dat inzenden. Maar voor nu heet het. Voor nu heet het. Ba -ba -ba. Bebe. Bebe. Be kan ik u Ja, maar ik kan niet dit. vind, ik, ik vind dit wel? Ja. Ik kan geen vraag doen ik ben hier? hek. Ei-ai. Zo noemen we hem ei. Ai ai. Nou, zo zeg je het niet, maar. Wat ik is dit, weet je wat het is. Scherp even stellen. Zeg ik allemaal. Ik wil dit is toch cool als je zo binnenkomt en dan gewoon binnen schijnen. Ziet. Kan ik dit wel aanpassen Mag ik mijn krip hier ook wel aanpassen? Nee, oké. Okay je niet, want ja, we gaan wel even. Ik heb ooit een keer in my life. Heb ooit, een. Ehm. Hoe noem je dat nou? Park entrance gemaakt. Gemaakt ja. Ik heb zelfs Holle haas, haast. Die heb ik online gezet. En uh, Toen ik die online zette heb ik gedaan, nee, ik heb deze niet gemaakt, deze heeft mijn vriend gemaakt. Maar ik vond hem wel zo leuk om te plaatsen. Ik vind dit echt mooi. Ja, maar, ik vind het echt mooi. En je moet niet oordelen. Vind ik vind het heel stout als jullie gaan oordelen. Oordelen over pak, vind ik niks. Ik vind het zo vloeiend. Ja, die muziek heb ik. Of nee, hoe heet dat? Uh, park sound moet je hebben van de oprit, van de parkeerplaats. Ja. Ja. Zo, maar uh, geniet van, uh, ja, van de beelden, de doorgespoelde beelden. Ja, oké. Okay.